Yo, welkom ook nog met deze gloednieuwe benjamin video. Make sure you like and subscribe. De Vorige aflevering heb ik Chucky gezien. En deze aflevering gaat de victory voor mij zijn. Vorige aflevering ben ik vermoord door Chucky. Maar deze aflevering gaat het heel anders zijn. Want deze aflevering ga ik namelijk bommetjes planten. Rondom Chucky's woonplek. En dan gaan we Chucky... Pop, pop, pop. Chucky weg Dus Ik zei iets over die bommetjes Die Chucky gaan vermoorden Maar eerst drop die like subscribe zet dat belletje aan Anders ga je geen 10 year good luck krijgen Voor mij Chucky die woont hier ergens In het mega bos Ik zie daar zo Het slaapgat Dat is van, de, dat is van Chucky In de speciale mode zo Kijk, even, even testen. Zullen dus we dan daar zo een stukje doen en dan gaan we in het hol van Chucky. Oké, okay, we zijn dus in het hol van Chucky. De meest belangrijke plek van deze hele aarde. Hier slaapt Chucky gewoon, hè. Dus als we hier zo een paar bommetjes misschien nog even planten... Je, ja, je weet maar nooit waar die dan is, weet je wel. Dus als we dat dan hebben gedaan straks Of oh, nu Weet je We got hem. Dus we hebben nu de bommetjes geplant En dan gaan wij straks Rond de middernacht is Chucky hier Thuis en dan gaan wij Chucky bommetjes pam Exploderen Dat gaat niet goed Dat gaat niet goed Het gaat helemaal goed Dus we hebben net alles gebruikt voor het hol van Chucky. Nu gaan we Delhi verstaan. Beek. Met de gevaarlijke watertjes. En we moeten hier zo bijvullen. Het is dus intens gevaarlijk. Maar ik ga dit doen voor Judy. Daar hebben we het. het. gevaarlijke beekwater. Daar gaat hij. gevaarlijke beekwater is acquired. Super belangrijk voor de volgende stap. We gaan telly verslaan met de uberwaterstraal. Maar eerst, drop die like. Subscribe, klik op een belletje. Goed luck for the next 10 years Mis niks van mij, van mijn video's Mis niks Breaking nieuws. we hebben de schuilplek Delhi, zojuist gevonden. Beef eerst drop die like, subscribe en klik op het belletje, zo mis je niks. We nu weer naar Delhi. Tussen 5 uur avonds en 7 uur avonds. Daar zien we hem. Tussen 7 uur s'avonds en 8 uur s'avonds. 3. Katten zijn alleen toegestaan tussen 10 uur s'avonds niet gevuld worden met stop. 5. Laat niemand binnen in de hotelkamer tussen 11 uur s'avonds en 12 uur s'nachts. 6. En mag niet gebeld worden door worden tussen 12 uur s'avonds gebruik de deze. En 7. Je bent verplicht TV van hij voor honger. Dat weet je wat. Hij heeft een goed idee. Hij gaat lekker eten bestellen bij de dunner test. Ik zou Ik zou niet met boos op je worden. Wat doe je nu? Het gevaarlijkste. Dus we zijn nu één dag later in het mega bos. We hebben natuurlijk gisteren de bobbetjes geplant. Die hebben even daar zo gelegen. Het rol van Chucky. We hebben daar gisteren. Bommen geplant door middel van water van de sloot met gifstoffen en buskruid. Dat is een hele belangrijke substantie wat wij nu tot ontploffing laten brengen. En dat doen wij nu. Maar eerst, drop die like, subscribe, klik op het belletje zodat je niks mist voor altijd. Maar nu is het tijd voor de bommen. 3 oh, oh, oh. Jawel, dit was het dan. De heftige. Spooktocht serie. We hebben Chucky en Delhi en Siren Head allemaal gevangen. Ja, yeah, dat was het hele doel. Nee, maar dit was het gewoon het einde van deze drie aflevering serie. En eh. Uh... Drop die like, subscribe. Klik op het belletje. Waarom heb je dat nog niet gedaan? Drie afleveringen. Veertig keer gevraagd. Dat was steeds gedaan. Maar uh, Weet je. Sazie 2. Doei.